kan haken we gaan vandaag dit leuke baby jurkje haken het is echt heel makkelijk maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken de duimpjes omhoog en abonneren altijd leuk alle vragen kan je onder deze video kwijt en ik zal ze zo vlug mogelijk proberen te beantwoorden maar nu gaan we beginnen aan dit leuke schattige baby jurkje ik zal zo vertellen wat je nodig hebt en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! we hebben nodig een bolletje mixed cotton van de HEMA een stopnaald, haaknaald nummer 5, een schaartje, een knoopje en een centimeter en de mixed cotton bestaat uit 52% acryl en 48% katoen. Dus met één bolletje heb ik uh, het jurkje gehaald of gehaakt. Dus we kunnen gaan beginnen. Tot zo. We beginnen met een opzetlus. Dan pak je het einde van je draad. En je, je draait je draad. En dan leg je deze draad door die lus heen. En dan trek je aan allebei de draden. En dan heb je een opzetlus. En de steek is deelbaar door 2. Dus we beginnen met uh, losse op te zetten. En we zetten 60 lossen op. 1, 2, 3. En ik zie je bij 60. Zie ik je weer terug. Tot zo. En nu hebben we een ketting van 60 lossen. Ik zal hem even meten. Ik heb nu 40 centimeter. En dat is genoeg voor een babytje van een half jaar, zes maanden. En, maar we gaan nu beginnen met de eerste toer. En daarmee zetten we twee lossen op. 2 dus deze twee die tellen mee als eerste stokje of half stokje we gaan de eerste toer met halve stokjes uh, haken dus we zetten in de eerste tweede in de derde daar steken we in dus de eerste tweede in de derde vanaf de haaknaald hier steken we in je haalt je draad op en gaat omslaan en je gaat door alle drie de lussen Omslaan, in de volgende steek insteken, draad ophalen en door omslaan en door alle drie de lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle drie de lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle drie de lussen en zo maak je de hele toer af en op het einde dan zie ik je weer terug tot zo we zijn op het einde van de eerste toer kijk dan heb je echt een lange uh, ja, uh, opzetketting met allemaal halve stokjes en de laatste steek natuurlijk ook nog met een half stokje nu gaan we naar de volgende toer en Dan gaan we het werk keren met twee lossen: 1, 2. En dan keer je het werk, en dan gaan we weer op elke steek. En we nemen deze steek als eerste steek hier. Gaan we een half stokje weer opmaken? Dus we steken in, we halen de draad op, en we halen door drie lussen. En zo maken we heel toer 2 af. Zie je? En deze telt eigenlijk ook mee als stokje of als half stokje. En dan gaan we dadelijk de ring sluiten. En dan komt hier dus een knoopje aan. Maar goed, we gaan eerst eventjes toer 2 afmaken met allemaal. Halve stokjes in elke voorgaande steek. Dan zie ik je op het einde van toer 2. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de tweede toer met de halve stokjes. En in de laatste daar maken we nog een halve stokje. Dus je moet goed zorgen dat je op elke steek. Weer een half stokje hebt. Dan gaan we naar de derde toer met 3 lossen. 1, 2, 3. En we keren het werk. En nu gaan we om en om uh, stokjes maken. Dus we gaan nu in deze eerste steek een stokje zetten gewoon stokje door twee omslaan door twee dit telt mee als stokje dus hier zitten dus 1 2 stokjes in een steek dan in de volgende zetten we een stokje en op de derde steek hier zetten we weer twee stokjes in dus we gaan iedere keer om en om hier nu twee stokjes in een steek en in de volgende een stokje, dan weer twee stokjes in een steek. Eén. En ik zie dat ik hier weet, ik niet zeker of ik hier nu een echt stokje, dus ik ga even terug uit een stokje moet je even opletten omdat je net natuurlijk halve stokjes hebt gedaan maar je gaat dus 2, 1, 2, 1 en weer 2 stokjes in een steek en nog een en ik pak even het voorbeeld erbij, tenminste het jurkje en dan zie je dat ik twee toeren halve stokjes heb gedaan en nu heb ik een stokje in een steek gedaan en twee stokjes in één steek een stokje in een steek en twee stokjes dus toer 3 gaan we verder maken met om en om twee stokjes een stokje twee stokjes een stokje en dan zie ik je op het einde van toer 3 dan zie ik je weer terug tot zo en we zijn op het einde van de derde toer en we doen dan in de laatste steek dat is deze daar doen we nog twee stokjes in en nu gaan we het verbinden we leggen dus je ketting of je pandjes komen nu aan elkaar dus je legt zo de onderkant of de hals tegen elkaar aan je houdt je draad aan de achterkant en we gaan in de eerste, tweede, derde steek daar gaan we een halve vaste maken daar sluiten we dus de toer met een halve vaste je slaat om en je haalt door twee lussen zie je dan is dit nu het, de opening ik zal even het voorbeeld erbij pakken kijk als je het zo houdt dan is bij de derde toer daar zet je het aan elkaar hier hier heb je dus twee stokjes een stokje en je zet hem hier aan elkaar en dit is weer je begin lo lossen als je hiermee bezig bent dan zie je het vanzelf want nu gaan we aan de vierde toer beginnen. En de vierde toer. We beginnen nu met de vierde toer met drie lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we tussen die twee stokjes in. Hier, hier gaan we dus drie stokjes maken. Dus we slaan om. Dit tussen die eerste en die tweede. Hier gaan we, omdat die eerste meetelt, gaan we twee stokjes maken. Dus deze telt mee in 1, 2, maar oh nee, deze houden we als begin stokje. Dus we zetten er 3 in 3 stokjes. Tussen die eerste en die tweede zetten we 1, 2, 3 stokjes en dan gaan we op deze enkele, op dit ene stokje gaan we een stokje maken en dan gaan we tussen deze twee in hier tussen twee in gaan we drie stokjes maken 1 2 3 en op deze enkele gaan we weer een stokje maken je kan de afspeelsnelheid altijd langzamer zetten dan tussen deze twee in gaan we weer drie stokjes maken 1 2 3 en op die enkele hier een stokje en zo maken we heel toer 4 af en dan zie ik je op het einde van de toer hier zie zie ik je weer terug Tot zo we zijn nu op het einde van de vierde toer en we gaan nu nog tussen deze twee in gaan we nog drie stokjes haken Dus tussen deze twee stokjes gaan we nog drie stokjes haken 2 3 en dan gaan we naar deze begin kijk hier zetten we nu geen stokje meer op we gaan nu naar die eerste tweede de derde losse daar gaan we meteen een uh, halve vast in maken en dan sluiten we de toer 1 2 3 daar steken we in je haalt je draad op en nog een keer door de laatste lus en dan is dit gesloten met een halve vaste en dan gaan we dadelijk weer drie losse omhoog en we beginnen aan de vijfde toer met drie losse 2 3, ik heb even het voorbeeld erbij gepakt zodat je kan zien hoe we in toe 5 4 stokjes gaan maken we gaan dus 4 stokjes op het middelste stokje van de derde maken dus op het middelste stokje van de derde dus toe 5 we hebben 3 losse gedaan en dan gaan we op het middelste stokje van dit groepje van 3 gaan we 4 stokjes maken in een steek 1, 2, 3, 4 dus in de middelste steek van die vorige toer daar gaan we 4 stokjes op maken en dan gaan we naar dat ene stokje daar zetten we gewoon een stokje op dan gaan we weer naar de 1 2 de middelste daar zetten we 4 stokjes op 1 2 3 4 en dan gaan we naar die ene 1 stokje en daar zetten we 1 stokje op. Dus dit is toer 5. Je begint met 3 lossen. Je gaat naar de middelste van de derde. Daar zet je 4 stokjes op. Dan 1 stokje op een stokje. En dan ga je weer 4 stokjes op het middelste stokje zetten. En weer 1 stokje. En dan zie ik je op het einde van toer 5. Daar zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de vijfde toer en ik heb hier nog drie stokjes van de vorige toer daar ga ik dus in die middelste nog vier stokjes opzetten En dan sluiten we toer 5 in de eerste, tweede, derde. Ik ga altijd een beetje met de punt van mijn haaknaald erin, want het is altijd een beetje lastig te zien. En dan met mijn duim doe ik eigenlijk. Want ik wil twee lusjes hebben. Zo. En dan sla je om en dan maak je een halve vaste, en dan zijn we klaar met toer 5 en dan zie ik je terug in toer 6 tot zo we beginnen toer 6 met 3 lossen 1 2 3 zie je dat die 3 lossen zo ook mooi doorlopen dat dit dan je achterkant wordt dan ga je tussen die groepje van 4 in die middelste die 1 2 sla je over en in die middelste hier ga je 5 stokjes inzetten dus je begint toer 6 met 3 losse en dan ga je tussen de groepje van 4 tussen de tweede en de derde daar ga je 5 stokjes inzetten 1 2 vier vijf dus dan heb je een groepje van je begint toe zes met drie losse en je gaat meteen door naar je groepje en daartussenin zet je vijf stokjes en dan ga je weer naar die enkele het enkele stokje en daar zet je weer een stokje in en nu ga je weer in dit groepje van 4 in de 1 2 in die opening tussen de tweede en de derde daar ga je weer 5 stokjes in maken een dan ga je weer naar die ene ene stokje daar zet je een stokje op en dan ga je weer naar het volgende groepje en dan zet je weer hier zet je weer vijf stokjes in dan weer een stokje vijf stokjes een stokje vijf stokjes en op het einde van de zesde toer hier dan zie ik je weer terug tot zo en we zijn nu op het einde van de zesde toer en we gaan hier tussen die vier in nog vijf stokjes haken 1 2 3 4, 5 en we gaan het zesde toer 1, 2, 3 in de derde gaan we de derde lossen. Daar sluiten we de toer met een halve vaste. Wat een leuke resultaat hè? Als je het zo al dubbel legt, dan zie je al. Dat het een schattig jurkje aan het worden is, zie je? Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. Echt heel leuk. Maar we gaan nu aan toer 7 beginnen. We beginnen nu aan toer 7 en toer 7 is schelpjes stellen. Ik kom nu op 30 schelpjes en we gaan 5 schelpjes haken. Dat is dus de halve achterpand Dan gaan we 5 schelpjes overslaan en een schelpje is gewoon een waaiertje van 5. Dus dat is een schelpje. Dus we gaan er 5 haken. We gaan er 5 overslaan en dan gaan we er 10 haken dan gaan we er weer 5 overslaan en 5 haken maar we gaan gewoon beginnen we gaan nu 1 2 3 lossen daar beginnen we mee en als je die 3 lossen gedaan hebt dan beginnen we met 5 van deze schelpjes en dan gaan we weer ook 5 um, uh, stokjes op haken en die pakken we op de eerste tweede op de derde daar gaan we 5 stokjes op haken 1 2 3 4 5 dan pakken we het volgende stokje daar zetten we een stokje op en zo gaan we verder tot we 5 schelpjes hebben dus 5 stokjes van 5 schelpjes van 5 stokjes en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! kijk we hebben in toer 7 nu 1 2 3 4 5 uh, groepjes gemaakt 5 schelpjes en een stokje en nu gaan we de vijf overslaan en dit is dus het armsgat 1 2 3 4 5 en dit stokje dit verbinden we weer met dit stokje dus we leggen het nu dubbel en dan maken we de hier van het armsgat maar hier gaan we dus je houdt je draad aan de achterkant je houdt dit stokje vast tenminste hier kijk je naar dit stokje daar maak je weer een stokje op zie je dat je dan een armsgat gemaakt hebt? dus je hebt 1 2 3 4 5 schelpjes en dan gaan we nu naar het voorpand en dan draai je het zo dat je je voorpand hebt en dan maak je weer 10 schelpjes van 5 stokjes in die middelste in de middelste maak je weer een groepje van 5 stokjes en dan ga je 10 keer doen 1 2 3 4 5 en een stokje en als je dit 10 van die schelpjes weer hebt gedaan voor het voorpand dan zie ik je weer terug, we hebben nu 10 schelpjes aan de voorkant gedaan 5 6 7 8 9 10 en dan ga je weer een armsgat maken en we slaan er 5 over: 1, 2, 3, 4, 5. En dan hou je dit, deze, dit stokje aan. Dus je, je maakt zo, je, je maakt de armsgat dubbel en je pakt je draad weer op. Je slaat om en je gaat op dit stokje een stokje maken. Zie je? Dan heb je meteen een armsgat. En dan gaan we weer 1, 2, 3, 4, 5 waaiertjes maken. En dan ben je op het einde van toer 7 bij het achterpand. Dus nu maak je weer 5 waaiertjes op de derde. 1, 2, derde. Daar zet je weer 5 stokjes op en dat ga je helemaal doen tot het einde van de toer en dan zie ik je weer terug tot zo en dan zijn we nu op het einde van de toer toer 7. en dan gaan we nu weer in de eerste tweede derde daar gaan we weer de toer sluiten met een halve vaste en zie je dat dit die begin die blijft ook mooi op aan de achterkant en dit draadje dit kan je straks gebruiken voor, uh, voor het knoopje. Dan leg je dan om het knoopje heen en dan werk je het netjes af. Maakt niet uit wat voor knoopje dat je pakt, maar we gaan nu nog uh, toer 8 beginnen. We gaan beginnen aan toer 8 en omdat we dit nu al gesloten hebben, de armsgaten, kijk zie je? zal ik eventjes uitleggen dat je bij de arms gaat er gewoon um, nu kan je dus toer 8 kunnen we gewoon helemaal rond gaan haken maar dan moet je wel dus dit schelpje en dan zetten we hier een stokje op en dan gaan we op dit schelpje weer een schelpje maken van vijf stokjes en dat doen we iedere keer in de middelste dus toer 8 is een stokje 5 stokjes in de middelste, 1 stokje, 5 stokjes, 1 stokje, 5 stokjes, maar je moet opletten dat je dus natuurlijk wel nu um, het middel pakt en niet hier bij het armsgat terecht komt, dus dat je echt hierdoor gaat haken. Maar ik ga het eventjes uh, rustig uitleggen. Je begint toer 8 met 3 lossen en dan ga je hierop op de middelste weer een baaiertje van 5 stokjes maken zet de video langzamer als het te snel gaat of de ondertiteling aan kan allebei zie je weer een stokje op het voorgaande stokje 1 2 3 in de derde weer vijf en weer op het stokje een stokje en dan haak ik even door tot hier bij het armsgat zie je: dit is het armsgat, en dan zie ik je dadelijk terug. Tot zo, en dan zijn we nu in toer 8. Hier bij het armsgat zie je: ik heb hier al vijf stokjes gehaakt op het voorgaande groepje, en dan gaan we bij het armsgat deze twee verbinden. Zeg maar door hierin te steken, en dan steek ik nog een keer in zodat je echt deze goed sluit. Ik zal het nog een keer laten zien. Kijk, ik pak deze steek op en ik ga hier achterlangs. En dan ga ik nog een keer naar achteren. En dan haal ik mijn draad op. En dan sluit dit armsgat goed met een stokje. En dan ga je weer het patroon vervolgen. Je gaat weer op het volgende schelpje. Op het derde schelpje. Of het derde stokje. 1, 2, 3. Hier ga je weer. vijf stokjes opmaken. Zie je dat toer 8 maakt het helemaal rond? En als je dan helemaal rond bent, dan zal ik even het voorbeeld laten zien. Dan ga je gewoon deze toer 8 die vervolg je gewoon tot zover als dat jij het wil. Kijk, dit is een heel klein maatje. Dit is maatje 56, maar ik zal even centimeter bij pakken. Deze is 20 centimeter, maar maatje 62 moet je 25 centimeter pakken. En dat is een inchjes 8 inchers voor maatje 58 en voor maatje. Uh, 62 en ik weet niet of dat in Amerika is is het 9,5 inch dat is de lengte dus so ongeveer 25 centimeter dus toer so 8 haak je gewoon helemaal in het rond zie je dat je hier dus gewoon het armsgat hebt en dat je alle toeren gewoon naar beneden gaat haken je kan het nog afwerken met een gewoon een randje vaste heb ik gedaan, je, ja het hoeft niet in een ander kleurtje en uh, de sluiting heb ik met een klein knoopje en gewoon het lusje gepakt um, waar ik dit lusje dit heb ik gepakt waar ik mee even kijken waar het gebleven is waar het mee begonnen is dus toer 8 die haak je af en dan ga je toer 9, toer 10 je haakt gewoon lekker door tot je de gewenste lengte hebt en dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken duimpjes omhoog, abonneren hieronder op mijn foto klikken en tot de volgende video tot ziens